Dit is een Matrix TV en mijn naam is Ayan Bos. De vorige keer heb ik je meegenomen aan het begin van de dag, het wakker worden. En dan nu het tweede stukje, dat is de persoonlijke verzorging. En ik heb zelf, begin ik met het tongschrapen. En het tongschrapen daar, dat is ook een oude ayurvedisch gebruik. Ik gebruik zelf een, een koperen tongschraper. Het allerbeste schijnt goud te zijn. Nou, ik heb nog steeds geen gouden salaris, dus ik doe het maar met koper. Het gaat ook uitstekend. En uh, dat is heel simpel. Dus je begint ochtends en dan zit er eigenlijk allerlei aanslag op je tong van de, gedurende de nacht. Dat zijn eigenlijk afval uh, die je uitscheidt via je tong. En die, uh, die schraap je er dan af. Dus dat kun je gewoon voorzichtig doen, zeker als je tong wat ontstoken is. Um, en dat doe je een aantal keren totdat er eigenlijk geen plak meer afkomt. En dan is je tong schoon. Nou, als tweede uh, ga ik oil poelen. Dat is heel simpel, je kunt het met allerlei verschillende soorten olieën doen. Kokosolie, olijfolie, sesamolie of allerlei, eigenlijk allerlei soorten andere olieën. Uh, ik doe het zelf met sesamolie, biologisch uiteraard. Uh, want daar zit geen gif in. En, uh, bij het UnMatrixen wordt ook absoluut dat je geen gif dat je wilt nemen. Uh, dus dan neem ik een, uh, een, lepel, een eetlepel uh, olie en die doe ik in mijn mond en daar ga ik wat mee spoelen. Dat doe ik zo'n uh, 15 tot 20 minuten en ik ga dan rustig onder de douche en, uh, uh, en mijn dingetje doen. Uh, maar ondertussen ben ik gewoon uh, mijn mond aan het spoelen. En dat hoeft helemaal niet super fanatiek. Dus op het moment dat je merkt, uh, als je dat ook wil doen en je merkt dat je wat kramp krijgt of wat spierpijn, dan ben je echt te fanatiek bezig, want het kan gewoon heel relaxed. Maar wat er dan gebeurt met oil pooling is dat uh, eigenlijk alle bacteriën, uh, die in je mond zijn, dat die uh, ja, in die olie worden opgenomen. Die kun je dan uitspugen. En uh, in je mond zitten nogal wat bacteriën. Uh, en op het moment dat je die op deze manier eruit haalt, dan geef je je immuunsysteem eigenlijk de kans om hele andere waardevolle dingen in je lijf te doen als alleen maar vechten tegen die bacillen in je mond. En uh, nou, op het moment dat ik dat heb gedaan, dan ga ik... Uh, met een solen uh, naspoelen, dat is eigenlijk in uh, water opgelost keltisch zeezout. Je kunt gewoon heel simpel een potje aanmaken, uh, die vul je voor de helft uh, ongeveer met keltisch zeezout. En uh, de andere helft doe je water en dan schud je hem en dan blijft er nog een soort uh, residu over. En als je die uh, gebruikt, dan, uh, en dus die heb je gemaakt, dan kun je dan af en toe uh, na die oilpoeling daar even van zippen en daar ook nog even mee spoelen. Uh, en dat kan echt een minuutje of zo. En dat is echt super zout. Dat is uh, het maximale hoeveelheid zout die, uh, life, of die het water kan opnemen. Uh, die zit in de solen. En het, uh, het is ook handig dat het, uh, of niet alleen handig, maar het moet Keltisch zeezout zijn. Want Keltisch zeezout is eigenlijk nagenoeg identiek aan het zout in ons eigen lijf. Dus het normale zout wat je gebruikt, uh, het keukenzout zeg maar... Uh, wat je normaal in de supermarkt kunt kopen, dat is eigenlijk gewoon een chemisch goedje. En daar moet je ook zeker mee oppassen. Maar met keltische zeezout, dat is gewoon eigenlijk heel gezond voor je lijf. En, uh, uh, en het is ook desinfecterend. Dus uh, om als, je, uh, als ik mijn tong heb geschaapt en ik heb die oilpooling gedaan, dan spoel ik hem heel graag even na met zo'n solen. En, uh, nou en dan ga ik tanden poetsen, uiteraard met een tandpasta zonder fluoride ik gebruik zelf uh, saline tampesta van Weleda. ik heb ook allerlei andere soorten gebruikt en uh, ja er zijn maar je moet goed kijken of er wel of geen fluoride op zit. en uh, ook in de natuurvoedingswinkel, daar hebben ze gewoon nog de Tax te koop met uh, fluoride. dus uh, let goed op uh, wat je koopt wat dat betreft en zorg echt voor een tampesta zonder fluoride. nou dan, uh, uh, dan ga ik douchen en uh, de of meestal dan en uh, uh, wat ik dan doe, is dan gebruik ik ook een, een biologisch uh, product. Uh, om eigenlijk alleen mijn haren en mijn oksels, mijn schaamharen en mijn, mijn bilspleet te wassen. Want de rest van mijn lijf uh, die blijft eigenlijk zeepvrij. Ook al is het biologisch, uh, ja, dan, dan was je toch nog uh, stoffen eraf die je huid prima zelf aan kan maken. En vroeger was er ook geen zeep en dergelijke en dan ging het ook allemaal prima. En ik merk dat ik het heel prettig vind om uh, de rest allemaal niet uh, te wassen. Dus, de, dus ja, dat doe ik. En uh, op het moment als ik een geurtje wil, dan, uh, uh, dan doe ik uh, ook een biologisch geurtje. Ik gebruik zelf uh, uh, Creed. Dat vind ik een heel prettig merk. Het is uh, wel prijzig, zo'n uh, flesje. Uh, een, parfum of, uh, een geurtje is vaak sowieso prijzig en deze is wel extra prijzig. Maar ik, ja, ik doe er ook echt heel lang mee. Ik heb het al anderhalf jaar en er is uh, nou een klein beetje uit en ik gebruik toch uh, nou, twee, drie keer per week uh, zoiets. Dus uh, uh, ja, zo, dus dat is een beetje de persoonlijke verzorging die ik ochtends doe. En dan uh, ga je normaliter door naar het ontbijt. Maar uh, de volgende keer zal ik iets over, vertellen over uh, mijn huidige vast, waarin ik geloof ik nu op dag 37 zit op water. Uh, en ook wat ik daarna wil gaan doen. En dat is geen ontbijt. Dus dat is heel controversieel tegen, ten opzichte van heel veel uh, diëten en dergelijke. Maar uh, dat is wat ik doe. Dus, uh, en uh, in later uh, video's zal ik ook nog even meer uitleg geven over waarom uh, geen gif ...bij een matrix past. Dat is ook een apart verhaal. En ik wil de video's graag het liefst zo kort mogelijk houden... ...zodat je uh, zo compact mogelijk uh, informatie hebt. Ja, ik wil nog wel even over een matrix tegen je zeggen... ...dat, het, uh, dat ik niet de pretentie heb dat ik uh, met dit live uit de matrix kan stappen. Ik denk dat niemand dat kan. Uh, maar ik denk wel dat uh, mijn binnenwereld... Uh, ...dat ik daarmee wel uit die matrix kan stappen. En uh, ik wil ook zeggen dat ik... Uh, ja, niet uh, op het, dat ik dit niet doe, zeg maar, omdat ik daar helemaal volleerd in ben. Verre van. Ik heb echt nog allerlei leerstukken. Uh, maar ik, ik doe wel een aantal dingen. En dat vind ik leuk om je daarin mee te nemen. Dus op het moment dat je het leuk vindt om er zelf mee te experimenteren. Of om meer van deze video's te kijken. En je bent benieuwd wat er allemaal nog meer gaat komen. Abonneer je dan even op mijn YouTube kanaal. En uh, als je het leuk vindt om te kijken, doe ook even dat duimpje. Dank je wel voor het kijken. Zie je aan de andere kant. I you.